De SMEG SNLK-61MA9 is een 60 cm breed gasfornuis in de kleur Antresite. Uitgevoerd met de kenmerkende SMEG-knoppen. Bovenop vindt u een wokbrander van 3,5 kW. Deze heeft net zoals de andere branders automatische vonkontsteking en thermokoppel-vlambeveiliging. Geen vlam is geen gas. De bovenplaat is van 1 stuk roestvrij staal. Wel zo handig met schoonmaken. De branders worden bediend met de knoppen voorop. Naast de knoppen vindt u de programmeerbare klok. Handig om de oven te programmeren en om te kijken hoe laat het is. Helemaal links bevindt zich de ovenbediening. Met de ene knop selecteert u het programma, met de andere knop de temperatuur. De oven heeft meerdere programma's. Zo is deze te gebruiken voor onder- en bovenwarmte, als grill en als hete luchtoven. De oven heeft een inhoud van 72 liter. Binnenin vindt u bakblikken en roosters en achterin een ventilator om de hete lucht te verspreiden. Kortom een mooi antraciet voor een interessante prijs.